Bedankt allemaal voor het halen van 150 abonnees op YouTube. Uh, deze patch gaan we weggeven. Wat moet je daarvoor doen? Abonneer je op het YouTube kanaal van Dutch Digger, als je dat nog niet gedaan hebt. Like dit filmpje en plaats een reactie onder het filmpje. En dan gaan we straks, uh, na een aantal dagen, deze patch verloten en naar de gelukkige winnaar zenden. En vergeet ook niet, als je dat nog niet gedaan hebt, om ook even de Facebook pagina van Dutch Digger te bekijken. Uh, daarop zie je wat meer uitgebreide informatie, achtergrondinformatie en betere foto's van alle leuke vondsten die we gedaan hebben. Bedankt allemaal en op naar de volgende.